Ondernemer willen we heel graag de dingen goed doen, natuurlijk. En dat is ook helemaal logisch. Dat is ook je uitgangspunt, dat je iets echt goed wil ne neerzetten. Maar weet dat het ook niet in één keer perfect hoeft te zijn. He, want ik, uh, ik, ik hoor vaak van ja, ik, ik, ik kan niet mijn uh, bijvoorbeeld mijn weggever neerzetten. Uh, want hij is nog niet goed genoeg. Uh, Op de inpagina is nog niet goed genoeg, dus ik zet hem nog niet live. Uh, en dat gaat verder tot uh, zeg maar ook het maken van online trainingen, wat natuurlijk best wel een project kan zijn. Dat dat ook heel, heel lang zeg maar, op de plank blijft liggen, omdat het nog niet perfect is. En weet je, het wordt niet perfect. Wat je doet hè, als ondernemer, wat je neerzet, uh, ja, alles heeft uh, die groei ook, ook, ook nodig. En je hebt juist door de. Ervaring hè, die je opdoet door iets in de markt te zetten. En ja, dat kan best wel spannend zijn, natuurlijk. Want ja, mensen kunnen er zomaar op gaan reageren. Als je het neerzet eh, en, en je staat open voor, ja, ook mogelijk feedback van, van anderen, waardoor je leert of een inzicht krijgt of ook. Bedenkt van, oké, okay, dat kan jouw mening zijn, maar mijn mening is anders. En daardoor groei jij ook als ondernemer en ook in wat jij van de verschillende zaken inderdaad denkt. En weet zeker dat uh, goed hiervan goed genoeg is. En dat je online altijd alles nog kan tweaken. En dat is ook met bijvoorbeeld, uh, als we kijken naar, ik heb het dan nu even over een online training. Want ik heb daar natuurlijk heel veel ervaring in, in het geven van online trainingen, het cursist begeleiden in de trajecten... rondom het maken van online trainingen. Maar ook de cursisten die in de trainingen zelf zitten. Je komt daardoor altijd door weer op inzichten van... oké, okay, dit kan ik misschien anders doen. Oké, okay, ik heb een nieuw voortschrijdend inzicht. Ik ga het helemaal anders aanpakken. En het fijne is als ondernemer... Kan je dat en mag je dat natuurlijk ook doen, want jij bent de CEO van je bedrijf. He, dus um, dat is ook de essentie van het ondernemen. He, dat je het natuurlijk uitdenkt in wat je doet. En dat je het daarna ook inderdaad echt gaat doen. Dat je leert van het neerzetten. En uh, dat je ook leert van je eigen ervaringen. En ja, dat maakt jou dan op een gegeven moment een succesvol ondernemer. Door um, ook inderdaad feedback te, te vragen ook te ontvangen en te gaan nadenken oké okay, wat kan ik er dan anders aan doen en het geeft niet als het niet perfect is het het, het kan alleen maar beter worden doordat anderen ook reageren op wat jij daarvan inderdaad maakt en het fijne is hiervan dat je op een gegeven moment merkt als ik iets neerzet dan en het werkt dat je daar ook op terug kan grijpen He, dus als ik bijvoorbeeld, ik weet, als ik een webinar geef, en ik heb zoveel mensen in mijn webinar, dan weet ik, ik kan teruggrijpen op die ervaring. Als ik dus dat webinar opnieuw geef, dan zal ik zoveel klanten kunnen maken. Want mijn cijfers, liggen niet. En dat wilde ik eens even met je delen. Ik hoop dat het je motiveert. Laat ook even weten wat je hiervan vindt. Geef bijvoorbeeld een hartje of een duimpje, of reageer hieronder even. En denk ook eens na deze week, wat loop je eigenlijk al een tijdje uit te stellen, omdat je denkt... Het is niet goed genoeg. Wat kan je ervan maken? Zodat het wel goed genoeg voor nu is. En het uitbrengen. En het neerzetten. Zodat je het kunt testen. Dat je ook bereid bent om feedback erop te ontvangen. En dat je ook weer durft te gaan spelen. Er plezier in krijgt. En misschien durft te falen. Want ik geloof ook niet in het woord falen. In die zin. Want ik denk altijd op het moment dat je... Iets doet en het werkt niet helemaal hoe je het wil. De resultaten zijn niet wat je daarvan had gehoopt of had gedacht. En je leert daarvan, is het nooit falen. Dan is het weer een stap in groei naar hoe het de volgende keer beter kan. Nou, dat wilde ik deze ochtend even met je delen. Laat even weten of je hier wat mee kan. Wat je gaat doen, wat je deze week uit gaat zetten. Heb een fantastische week. Tot snel.